Sommige mensen noemen ons een herrieband. <laughs> Alleen maar een herrieband, ja, oké. Okay. Vuige gitaren zijn we altijd een beukende bas en dan een, een simpele eenvoudige dumm: One day of it. A One day, of A one day of the whole year through. Ik ken geen bandjes die zo zijn zoals wij. Nou ja, ik denk dat het een keer vastgelegd moet worden, deze band. Ik vond ik het, het ook herrie, maar naarmate ik ouder werd vond ik het, het leuk. Ik heb, ik heb geen pijn ervaren, dat, dat, dat, daar ben ik zo blij mee. I'm here, hit. hit again. Hope it won't hurt as much this time. Tambourijntjes, dat weet ik altijd. I'm la la la la la la la. We gaan weer welkom stemmen Dus El Cantina en de familie Bungalow Tent op dit moment zijn dezelfde mensen maar twee verschillende bands. <mully>